Yes. yes. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Vandaag beslissen we voor eens en voor altijd welke speaker de beste is. Les op Bluetooth. leur wow. bluetooth. Een beetje in de start. On a réputation d'être pratique et portable. Wifi speakers zouden groter en logger, maar zogezegd kwalitatiever zijn. Maar is dat wel zo? Il appartient à chaque équipe d'organiser la meilleure fête en de prouver une fois pour toutes qui est le mieux. lance Bluetooth! Of the Wifi speaker! Let's get out Yeah! We hebben de Bluetooth tegen de enceintes Wifi. We waren de Bluetooth Marcel, Jonathan en Laetitia waren de team Wifi. We hebben drie soorten feestjes gehad om te testen uh, ja, hoe die speakers eigenlijk werken. Hè? Vandaag feestje. En we gaan het doen met dit toestelletje. Ja, jij zorgt voor de muziek. De muziek. Jullie voor de dank. Voilà. Nu moet ik het alleen nog aan de praat krijgen. Hè? Terwijl je daar toch niets te doen, lees ik je de gebruiksaanwijzing. Ik moet wel zeggen Marcel, ik ben al op... Vrolijker feestjes geweest dan feestjes waar je de ja, gebruiksaanwijzing okay, moet ja, lezen. Ja. Maar bon. hij geeft al een groen lichtje. Ik heb al een groen lichtje, dat yes. is al een succes. Ik moest een app installeren. Het toestel moest permanent voorzien zijn van stroom. Ik moest weet niet hoeveel toestemmingen geven. Die microfoon bleef aan. Het was ontzettend moeilijk. Avec nous, het super facile. Le Bluetooth, we in 3 seconden. De Boombox, Boombox 2. JBL Boombox 2. C'est c'est il voilà, je suis relié. Est-ce que Allez. vous êtes prête <coughs> mais Alors nous, c'était tellement facile. Et on a pu faire la fête, mais pff, toute la nuit, c'était oh yeah. génial. Je sais, je sais organiser une fête quand même. Uh, ik zie hier dat we toegang moeten hebben tot veel eigenlijk persoonlijke gegevens. Je het toch moeten doen anders. Ja, anders gaat no het niet. Als je dat niet, niet, toestaat, werkt het niet. Ik moet nu nog een wachtwoord. Oh, hey, dat stopt niet. Hij is nu bezig met verbinding te dus zoeken. Je valt niet meer zoveel goesting eigenlijk. Ik vond het feit dat hij constant in het stopcontact moet steken, vind ik ook nog wel een ding, Hé Hey mannetjes, 2022 toch? Energieprijzen no, sky yeah. high en geen goed feestje, hè? Nou, nee, vraiment pas. We geven het op, je de handdoek. We gaan naar café. in café. ring. Dus Simon, wat denk je? Is een Bluetooth speaker makkelijk te installeren dan een WiFi speaker? Het is clairement plus facile que voor WiFi. On l'a fait en on claquement de doigt. Bluetooth, u vindt dit apparaat, schakel hem in en bent vertrokken. Geen privacy, geen apps, niks. de Bluetooth is veel plus facile te installeren dan WiFi. Ja, dat is waar. Oké! Zeker, laat eens! Voilà, c'est parfait ça. Ja, Wij gingen dus testen of dat Bluetooth speakers makkelijk mee te nemen zijn dan uh, Wifi speakers. Dus wij, met al onze spullen, hop, hop, hop. Ja, naar het park, zaal nog. Ik ga van picknicken. Dus uh, dan zaten we daar met ons speakers. Allee, muziek erbij! Ja. huppa! Ah. Nee? Ze beet zich wel zo daar ergens een box. Manna, ik denk dat ik het heb. Ga jullie klaar? Zit je de muziek? Oh. La partie peut commencer. Alors pour nous dès le départ, c'était déjà un désastre complet. Il a fallu se déplacer avec le baffle. Euh, mais le problème c'est qu'il n'a pas de batterie interne, donc il a fallu prendre une batterie externe qui était énorme, super lourde, je me suis fait les biceps. C'était génial. Strom is all in Orde. Nous n'avons wifi. Est-ce que la ville a un wifi Oui. Oh. Et -ce a ce qui que nous mon hotspot maak pour une wifi Euh non, je le vois pas. Ça n'a pas fonctionné. Vous êtes jamais The nieuwe girl, mevende, mevrouw. Oh, la la! Oh. Nee, c'est pas grave, c'est waterproof. Waterproof? Ja, vooral voor zo iemand, zoals jij? <laughs> Brut mais. <laughs> <laughs> klinken. <laughs> Je vais ik ga de muziek même Oké, oké, oké, wacht. Let eens op een beat. Let eens een beat. Oké. Okay. Les testeurs sont en train de faire la fête oh. dans le park. Yeah. Oh. <tie> oh. <tie> Je twerk dans le park sous le soleil. What is the feestje? Yeah? Hier, Hier is, is the feestje! Feest. Was... Ik ben eigenlijk wel content dat die hey, niet wat... werkt. en anders had ik nog nooit niet gezien. Dat was echt goed. Voilà. Dat was echt goed. <laughs> Vind je nu dat Bluetooth-speakers gemakkelijker te transporteren zijn dan WiFi? Ja, dat is een makkelijke vraag, hè? <laughs> Natuurlijk. <laughs> ja. Het was super makkelijk. Ja. lekker installeren. Heb je die andere gezien? De uh, le le bluetooth is veel meer praktisch. Er is een batterie interne, Je hebt geen wifi We hebben dat veel sneller. Dus nee, ah, dat van nee. ons was veel beter. Veel, veel beter. Ja. Ja. Het derde feestje was mijn feestje. En wat ik al een beetje had gezien de voorbije dagen, dacht ik, we gaan dat hier toch een cultureel niveau omhoog proberen te brengen. Ik had dus deze jonge mensen uitgenodigd voor een luisterparty. En wij moesten testen of een Bluetooth-speaker stabieler verbonden is dan een wifi-speaker. Kom, ga zitten. Ik ben klaar voor een dansfeest. Pas op, het is geen dansfeest. Zet dat hier. Nee, nee, nee. Dus ik dacht, we doen een kleine luisterparty zonder dansen, Jonathan. Gewoon eens even om te genieten van de klassieke muziek. Dat kan wel. Klaar? Dat is nog een favoriet. Fantastisch. hè? Ik ga iets opzetten en jullie moeten zeggen of je het kent. Hè? Het voelt als een spelletje. Zappen, dat de lumière. Telefoon! Dat is ook hier, Hallo? Hoi, nee, maar geen muziek. Ja, spijtig genoeg was het team WiFi uh, voortdurend aan het bellen. En elke keer viel de muziek uit. En dat was wel. Pijnlijk. Ja, bij ons was dat helemaal geen probleem. Hè. Allee, zelfs als Chris Elend tijd maar een bellen was, dat. Dat, allee, dat stoorde, maar dat stoorde de muziek niet. Oh, Chris belt. Hé, hey, Chris. Ma. Ja. Oh, Chris is even een slechte momentje. mensen dat het toongaarsje dan de nummer op ze dot te We moeten onze smaak verbreden, hè? Oh. Maar dat vind ik ook heel schoon, hè. Leuk. En zelfs op mijn telefoon kon ik een chanson. met enfin, Ah super, ja, dat was ook keigoed, super hè. Super ja, ja, niet altijd de even goede keuzes, maar het was wel, wel gezellig, hè. Wacht, wacht, attent. Ik wil hem volen. Boop, boop. Wat ga je doen? Nu zet hij muziek. Voilà, ik ben een beetje muziek. Een muziek uh... Dat is ja, goed, hè. Moet... Nu kun jij zoveel gebeld worden dat je wilt. Hallo. <applaus> Est-ce que tu penses que la connexion aan een anciente Bluetooth is plus een wifi? Spijtig genoeg niet. Nee. Alleen we hebben nu hoe muziek kunnen luisteren zonder dat we gestoord werden door dat Bellen of die berichten. Dat heeft, dat heeft niks aan die connectie gedaan. Hè. Dus nee, nee. De wifi speaker is veel stabieler. Ik heb dezelfde mening. Jammer. Dat is wel ja. spijtig. Ja.